Mijn naam is Tessa van Loenen en ik wil jullie allemaal... welkom heten bij de derde webinar in de reeks van drie uh, die VAROS organiseert over inclusieve wetenschap. In de eerste webinar hebben we het gehad over uh, het belang van inclusief wetenschap. In de tweede hebben we het gehad over hoe je mensen bereikt hè, om, om, om een zo inclusief mogelijke sample te krijgen. Uh, we hebben je tips en trips, uh, tips tricks gegeven. En uh, deze webinar willen we ingaan over op, op, uh, het begrijpelijk communiceren en het maken van vragenlijsten uh, en waar je daarop moet letten. We hebben dan uh, weer een heel mooi programma voor jullie. Uh, Marjorie de Been gaat straks in gesprek met Zefde uh, en met Hester, allebei collega's van Faros, die zichzelf straks uh, nog wat beter zullen voorstellen. En daarna zal uh, Hester een... Um, nog een presentatie geven over, uh, over begrijpelijke communiceren. Majori, wil jij uh, het van mij overnemen? Ja, ja hallo. Uh, goedemiddag. Mijn naam is Majori de Been. Ik werk als programmamanager bij VAROS. En ik uh, mag in gesprek gaan met mijn collega Sefde Koka als eerste. En uh, Sefde, uh, uh, kom er maar in, zou ik zeggen. Jij werkt als uh, onderzoeker bij VAROS en uh, je werkt ook als uh, projectmedewerker. Je test heel veel materiaal uh, samen met uh, taalambassadeurs... op begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Het uh, gaat om informatiemateriaal voor patiënten. Uh, het gaat ook om uh, sites eigenlijk die je test, e-health uh, apps. Um, en je test ook vragenlijsten uh, met uh, taalambassadeurs. Hoe um, werkt een taalambassadeur? Kun je daar iets over vertellen? Wie, ja, uh, ja, nogmaals uh, welkom iedereen, ik ben Serde um, en uh, ja, zoals Majorie uh, heel mooi heeft samengevat, um, uh, test ik veel materialen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid en dat doen we samen met Dus um, Dat zijn mensen die zijn aangesloten bij uh, Stichting ABC en um, zij worden ja, eigenlijk getraind in um, in uh, ja, advies geven, feedback geven op, uh, op informatiematerialen um, uh, en ook op uh, ja, digitale toepassingen, uh, digitale zorgtoepassingen vooral. En zij zijn in het verleden laaggeletterd geweest uh, of zijn dat in veel gevallen nog steeds. Dus uh, ze hebben veel moeite met lezen en schrijven en, uh, en rekenen. Um, en dat, um, ja, dat, daar, daar lopen ze in het dagelijks leven um, ook tegenaan. Um, omdat ze ja, brieven bijvoorbeeld uh, niet goed kunnen begrijpen of, of vragenlijsten niet in hun eentje kunnen invullen. Daar hebben ze dan hulp bij nodig. Um, en uh, ja, samen met hen testen we um, materiaal en um, passen we dit aan. Formuleren we adviezen op en uh, ja, zo uh, werken we samen. Ja, En waarom vind je het belangrijk om uh, bijvoorbeeld vragenlijsten te testen? Um... Ja, ten eerste is dat heel belangrijk, omdat uh, als, wij, als wij een opdracht krijgen om een vragenlijst um, te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, um, herschrijven wij deze met, uh, met alle kennis die wij over, uh, ja, f, uh, over communicatie hebben en over, uh, over de taal hebben. Um, maar onze kennis is daarover... Um, ja, het, het is kennis en, en wij zijn geen ervaringsdeskundigen erop. Wij weten niet hoe het is om... Uh, om moeite te hebben met lezen en schrijven en wij weten wel oh ja uh, dit soort woorden kunnen moeilijk zijn dus die herschrijven we dan maar wij missen er uh, wij missen af en toe woorden of um, we missen dingen uh, bij het herschrijven die we bij het testen dan uh, eruit halen um, bij het testen worden wij er dan op geattendeerd van oh dit, dit stuk is blijkbaar toch nog moeilijk en um, en zo voorkomen we dat we dingen over het hoofd zien um, dus ja, vandaar dat, dat het testen echt, um, echt ja, net zo waardevol, misschien zelfs waardevoller is dan, uh, uh, dan dat wij het in ons eentje herschrijven. Ja, dus ook na enige jaren ervaring, want je doet het al enige jaren bij ons, ja. bij VAROS. Ook met na enige jaren ervaring is het nog altijd zo dat je nieuwe dingen leert in dat testen. Dat je het niet zelf die vragenlijst al begrijpelijk kunt maken. Nee, zeker. Dat, dat, eh, en zoals ik al zei, dat komt echt vooral omdat wij ja, we kunnen ze zo goed mogelijk in hun schoenen plaatsen, maar dat gaat nooit 100%. Um, en door het ook met deze mensen samen te doen uh, je er, ja, kan je er zeker van zijn dat, het, dat wat je hebt ontwikkeld, dat dat begrijpelijk is voor de doelgroep, anders dan blijft het toch nog uh, ja, dan, dan zou ik in ieder geval nog wel twijfelen eraan, omdat we het niet met die mensen samen ervoor hebben gezeten en uh, dat we niet, ja, als we niet elke vraag en elke antwoordoptie met z'n ja. kijken, dan ja, dan ben ik er in ieder geval. Um, het, ja, het, het geeft gewoon meer kwaliteit ook aan, aan het werk wat we doen als we het ja. samen met de mensen ja. doen. Je weet dan zeker dat die vragenlijst uh, begrijpelijk is voor een hele grote groep mensen. Ja. En um, hoe doe je dat testen? Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn daarbij aandachtspunten? Ja, um, het testen doen we uh, in testrondes, noemen we dat. Uh, en een testronde bestaat uit minstens vier sessies. Dus uh, met vier taalambassadeurs gaan we dan apart zitten, één op één. Um, en dan doorlopen we de vragenlijst. Um, dan vragen we hun om, um, om de vragen voor te lezen, zodat we kunnen horen of het lezen goed gaat. En of er niet nog woorden worden, of, of dat de leestekens goed te begrijpen zijn. En dan vragen we ze eigenlijk om ons uit te leggen uh, wat er staat. Um, dus uh, we, we sturen zo min mogelijk. We laten hun eigenlijk vooral uh, de vragenlijst bekijken. En, um, en zij geven dan aan waar ze tegenaan lopen, uh, wat ze niet begrijpen of wat, wat te moeilijk is geformuleerd of, uh, of dat, dat ze moeite hebben met antwoordopties of, of zelfs de opmaak van een vragenlijst kan ook veel, um, ja, is, is ook een belangrijk punt om op te letten um, voor de overzichtelijkheid. Um, ja, over dat soort dingen krijgen we dan feedback en dat noteren we en dan op basis van uh, al die feedback... Um, stellen we een rapport op met adviezen. Ja. Um, wat. Um, want je hebt het ook gehad over uh, begrijpelijkheid natuurlijk en taalgebruik. Mm -hmm. uh, kun je iets zeggen over toegankelijkheid van vragenlijsten? Uh, wat je daarin tegenkomt bij het uh, uh, testen? Ja, uh, bij toegankelijkheid um, kun je denken aan waar, waar staat je vragenlijst? Hoe komen mensen erbij? Uh, deel jij de vragenlijsten uit of, uh, of stuur je het op naar adressen naar, uh, of, uh, of moeten mensen er zelf komen? Um, uh, dat zijn allemaal stappen die um, vaak niet vanzelfsprekend goed gaan bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Um, omdat ja, als het bijvoorbeeld een vragenlijst is die online ingevuld moet worden, moet je daar ook digitale vaardigheden voor hebben. Um, dus dat ja. maakt een vragenlijst, als die alleen online beschikbaar is, bijvoorbeeld, dat maakt het dan minder toegankelijk voor, ja, voor deze mensen. Ja. Um, wat is je, je voornaamste advies aan iemand die begint met uh, het ontwerp van een vragenlijst als onderzoeksinstrument? Um, ja, dat is een goede. Eigenlijk is het belangrijkste om... Um, sowieso samen te werken met, uh, met de doelgroep. En, en dus ook vooral met mensen die, uh, die moeite kunnen ervaren bij het invullen van zo'n vragenlijst. Uh, want als het voor hun goed in te vullen is, is het voor iedereen goed in te vullen. Dus als je die groep mee hebt, dan, dan is die gewoon uh, helemaal goed. Um, maar het is ook belangrijk om, um, want daar lopen we vaak tegenaan met vragenlijsten, dat het doel van de vragenlijst niet altijd even duidelijk is in het begin. Waardoor je eigenlijk al voordat je begint met invullen eigenlijk al in de war raakt van oké, okay, waar gaat dit over? Waarom moet ik dit invullen? Waarom willen ze dit van me weten? Um, dus dat is, dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Um, ja. Dus dat je een goede introductie hebt, ofwel een warme introductie door een, een zorgverlener bijvoorbeeld, ofwel heel helder uh, gesteld, waarom is het voor jou belangrijk om die vragenlijst in te vullen? Of, uh -huh. waarom is het voor ons belangrijk dat jij die vragenlijsten ja. invult? Dat zijn natuurlijk twee redenen. Het kan in het belang van de persoon zijn die hem invult. Of het kan een ander belang hebben, een groter belang. Ja. Uh, maar dat moet dan ook helder zijn. En, uh, ja. Kun je een, een voorbeeld geven van... Uh, je hebt ook vragenlijsten getest uh -huh. uh, van, van, uh, van een misser. Um, ja, een hele algemene is te veel antwoordopties op Dat dat gaat ja, ja. bijna altijd mis um, als er meer dan drie antwoordopties zijn uh, met opties die heel veel op elkaar lijken. Um, dus, ja, om, om een voorbeeld te geven, um, redelijk of zeer redelijk, uh, of, nou ja, goed, uh, zulke... Um, Nuances. Antwoord, ja, precies. Dat, dat gaat niet altijd heel goed, vooral omdat, ja, als je moeite hebt met de taal, dan heb je ook moeite met nuanceren. En uh, sowieso een vragenlijst invullen is een uitdaging. Dus als je dan meer dan drie antwoordopties hebt um, dan gaan mensen heel erg twijfelen tussen wat het verschil is tussen die en die en dan vullen ze vaak um, ja de neutrale vakje in uh, ah ja. waardoor je ook niet ophaalt wat je moet ophalen lijkt me dus uh, ja. om, om dat te voorkomen uh, adviseren we altijd om drie antwoordopties uh, aan te houden omdat dat gewoon heel duidelijk is en um, uh, ja omdat dat dat, dat maakt en dat leid, het leidt er dan ook toe dat meer mensen de vragenlijst invullen. Precies, ja. Uh, in plaats van dat ze alles op neutraal zetten, omdat ze in mm -hmm. de war raken door de antwoordopties. Ja, ja. En, en ze, ze heeft er wat me ook uh, opviel uh, in het contact met taalambostudeurs, is dat het ook veel stress kan opleveren, zo'n vragenlijst. Mm -hmm. uh, en dat wij ons niet realiseren ook vaak hoeveel tijd het kost om zo'n vragenlijst, uh, door te nemen als je moeite mm. hebt met lezen en schrijven. Dus kun je daar iets over vertellen van ja, iets? Zeker. wat wij in 10 minuten doen? Dat, ja. ja dat duurt niet 10 minuten voor iedereen. Nee klopt, um, sowieso uh, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ervaren uh, veel sneller stress bij uh, het moeten lezen van iets. Um, dat roept ook heel veel uh, ervaring uit het verleden op, dat dat niet goed ging of dat het iets niet goed begrepen vooral als het gaat, zeg maar in de context van de zorg is dat uh, veel stressvoller, omdat ja, het brengt wel gevolgen met zich mee, het kan gevolgen met zich meebrengen voor je gezondheid, um, ja. dus dat levert al stress op. Um, en... Um, heb ik zo je vraag? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. want het, het is onze ervaring met het invullen van een vragenlijst of de ervaring van mensen die goed kunnen lezen en schrijven, zo moet ik het eigenlijk formuleren, uh, is niet vergelijk te vergelijken met iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. En er zijn 2,5 miljoen mensen, volwassenen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus het ja. gaat om een hele grote groep die ja. dus um, uh, stress krijgt van het invullen van een vragenlijst. Ja. Ja, en inderdaad ook nog even over de tijd, dat, dat is ook al een opmerking die ik vaker heb gekregen als er dan staat, het invullen doet 10 minuten of 15 minuten. Um, ik krijg bijna altijd, bij een testronde krijg ik dan bijna altijd de opmerking van, ja, ja, dat zal wel, dat kost mij altijd een half uur op minstens, weet je wel. Dus ze hebben daar dan al ervaringen mee en als dat er dan boven staat, dan, het roept ook um, eigenlijk negatieve uh, emoties op al voordat ja. ze beginnen, omdat ze al weten van, dat, dat gaat mij nooit lukken in die tijd. Ja. Dus dat is ook een punt. Als je de vragenlijst test met deze mensen, dan kan je een wat realistischere um, tijdsaanduiding uh, ook uh, toevoegen aan de introductie. Ja. En het, het confronteert mensen ook meteen met uh, wat zij ja. ervaren als onvermogen. Dankjewel, je voor het uh, gesprekje. Ja. Uh, um, yeah. Uh, er komen misschien straks nog vragen in de chat, ook aan jou, Gudule. Uh, Boland, ons collega, doet haar uiterste best om zoveel mogelijk vragen al te beantwoorden. Maar misschien uh, komt er zo nog een vraag aan jou. Uh, Je uh, uh, kan niet de hele sessie blijven, hè? Nee, ik moet helaas over uh, zes minuten moet ik er ook uit. Oh. Uh, dus als er nu vragen zijn, kan ik misschien... Zijn er vragen in de chat? Die... Gudule, is er nu een vraag aan uh, Sefde? Uh, de, de vragen zijn op dit moment uh, vrij technisch en die kan ik dus in de chat okay. wel af. Uh, ja. Nou zullen de mensen die een vraag hebben gesteld het daar waarschijnlijk niet mee eens zijn, maar ik denk dat het goed is om nu door te gaan met Hester. Oké, okay. okay. dankjewel. Dankjewel, Sefden. Ja, nee, dan uh, ga ik jullie verlaten. Veel, uh, ja. veel succes nog. Dankjewel. Uh, dan uh, ga ik nu um, met mijn collega Hester uh, van Bommel in gesprek. Um, zij gaat. Uh, uh, Hester, ja, ik zie je. Hi. <laughs> Hi. Uh, jij werkt als senior projectleider uh, bij VAROS en uh, je hebt ongelooflijk expertise op uh, wat het betekent om beperkt gezondheidsvaardig te zijn. En uh, je hebt de afgelopen maanden onder andere ook gewerkt met CFD aan de snelheidvragenlijsten. En je bent op dit moment intensief betrokken uh, ontwikkelingen rondom de prompts. Misschien wil je eerst even toelichten wat een prom eigenlijk is. Ik hoorde het niet zo heel goed, ik weet niet of anderen dat ook uh, hadden. Uh, maar de strekking heb ik uh, zeker gehoord. Uh, ik zit inderdaad uh, nu veel rondom het traject uitkomstgerichte zorg uh, en ben betrokken bij de proms. Bij de uh, een prom is eigenlijk een meetinstrument uh, dat de pros van de patiënt meet, dus de patient reported outcome. Uh, en dat gaat vooral over de, uh, de waardering of uh, de mening uh, van de patiënt zelf. Uh, dus dan kan je denken aan pijn of aan uh, het sociaal functioneren, fysiek functioneren, uh, kwaliteit van leven. Uh, en om die stukjes te meten, zeg maar, uh, zijn de meetinstrumenten ontwikkeld en dat noemen we een prom. En in die, uh, op dit moment is er in het kader van uitkomstgerichte zorg uh, natuurlijk veel te doen over de prom. Ik probeer wat harder te praten. Is dat beter? Ja, ik hoor je niet goed, maar het was net een soort storing. Dat was het. Het oh. had niet aan met geluid te maken, maar meer met uh, een soort dat wegvallen. Dan ja. Zal ik niet gaan schreeuwen. Um, waarom vind jij het belangrijk dat uh, uh, die Prom uh, vragenlijsten uh, getest worden? Of in ieder geval ook dat daar in de ontwikkeling en in het gebruiken van die vragenlijsten rekening gehouden wordt met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja, een prom dat wordt uh, eigenlijk voor twee op twee manieren gebruikt. Sowieso als een soort uh, gespreksmiddel, ook een gesprekshulpmiddel uh, tussen patiënt en uh, de zorgverlener, uh, hè, waarop ze samen uh, ook uh, keuzes gaan maken. Hoe gaat de behandeling eruit zien? Of gaat jouw zorg eruit zien? Of wat heb jij nodig? Uh, dus als een uh, prom niet begrijpelijk genoeg is, of als de vragenlijst niet begrijpelijk genoeg is... Uh, dan kan ook zo'n gesprek in de spreekkamer echt alweer moeite of ja, meer problemen eigenlijk opleveren. Dat mensen gewoon de vragen niet goed hebben begrepen of ze hebben gewoon iets ingevuld wat misschien helemaal niet zo is. Uh, als ze de vraag beter hadden begrepen. Uh, plus, uh, het is ook nog een soort uh, proms worden ook gebruikt uh, kwaliteit van zorg te meten en leren en verbeteren van elkaar, tussen zorgprofessionals onderling. Um, en als we nu denken van aan uh, ja, dat je dan eigenlijk met deze vragenlijsten de een derde van de populatie uh, in Nederland mist. Of eigenlijk ontbreekt. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ontzettend veel. En um, betekent ook dat als je wil gaan vergelijken of als je gaat kijken naar kwaliteit van zorg. Dat je hè, bijvoorbeeld die patients like me, zoals we dat altijd noemen. Daar mist er gewoon een hele grote groep. En um, ja, dat, ja, dat is natuurlijk, dat, ja, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon niet acceptabel. Nou, ja. Die patiëntengroep, uh, die zijn niet, dat zijn vaak de mensen met meer complexe problemen, uh, mensen die inderdaad moeite hebben met lezen en schrijven, uh, die uh, zijn niet vertegenwoordigd in de data die we met elkaar uh, verzamelen. Nee. Staat om nee. En nu uh, zit jij dus in allerlei werkgroepen om uh, met uh, uh, mensen die zich bezighouden met het implementeren van PROMS uh, te kijken hoe je die geschikt krijgt en hoe je die valide krijgt ook voor deze groep en hoe we daar verbeteringen aan kunnen... brengen en hoe we eigenlijk met elkaar kunnen werken aan inclusieve proms, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, wat kom je daarin tegen op je pad? Wat zijn dilemma's? Um, ja, er zijn veel dilemma's en um, ook, ook best wel begrijpelijke dilemma's. Uh, ook wel onwetendheid of uh, minder bekend zijn met dat mensen hier moeite mee hebben. Uh, dus ook, ook heel erg logisch, zeg maar, als je daar... Uh, ja, minder van weet, of minder... Uh, het is ook vaak lastig om mensen te herkennen. Zeftel gaf het net ook al aan. De mensen die moeite met lezen en schrijven... zeggen niet als eerste bij binnenkomst in de spreekkamer... ik heb daar moeite mee, of ik kan een vraaglijst niet invullen. Uh, dus die proberen toch op de een of andere manier daartussendoor te gaan. Uh, uh, dus de dilemma's zijn vaak dat mensen dat niet weten. Vragenlijsten worden soms al heel lang gebruikt. Het zijn vaak internationale vragenlijsten ook. Uh, dus het is ook een soort gewoonte van dat gebruiken we al jaren op deze manier. Uh, op deze manier kan je natuurlijk ook data met elkaar vergelijken of trends vergelijken in de zorg. Um, en als je een vragenlijst gaat sleutelen, dus of uh, uh, nou ja, de, de vraagstelling al verandert, of je gaat uh, moeilijke woorden eenvoudiger maken. Uh, dat lukt vaak nog wel, maar als je komt aan de antwoordopties, vaak is het echt wel meer dan vijf, uh, he, of eigenlijk gebruikelijker zes of zeven. Uh, ja, dan wordt het lastiger om dat uh, voor elkaar te krijgen. Um, dus ja, er zitten echt wel wat, uh, wat dilemma's. Ik denk ook dat er echt wel wat mogelijkheden zijn. Maar het moet wel wat bekender gaan worden voor iedereen. En ik merk nu dat het langzaam steeds wat bekender gaat worden dat er een grote groep in Nederland hier moeite mee heeft. Ja. Uh, en dat er ook wel meer vragen naar ons toe komen. En zeker vanuit de... Uh, zorgverlenerskant. Uh, ik merk toch dat een groep patiënten dit niet invult. En ik mis gewoon een, groepje, een stuk data. Ja. ja. ja. En. Die wat uh, eigenlijk ook informatie is, uh, dat speelt ook bij vragenlijsten. Hè. De wens van onderzoekers om volledig te zijn en zoveel mogelijk, naar, als het gaat om patiënteninformatie, zoveel mogelijk te vertellen. En als het gaat om vragenlijsten zoveel mogelijk informatie op te halen. En terwijl we weten, voor mensen die moeite met lezen en schrijven, uh, is één avisie en uh, uh, doornemen en antwoord geven op vragen al heel veel werk en heel veel stress. Um, dus die, die spanning tussen volledig willen zijn, en heel veel informatie ophalen en het voor deze groep mensen, ook bij deze groep mensen ophalen en uh, goede informatie ophalen. Dat is iets waar jij steeds uh, tegenaan loopt. Um, wat in zo'n traject hè, met, met eigenlijk met uh, nou, ontwikkelaars van vragenlijsten of gebruikers van vragenlijsten... Uh, wat merk jij dan? Wat, wat belangrijk is? Of waar, waar zet jij ook in? Uh, ja, het is een beetje de balans zoeken soms. Hè, van, uh, ook wel vragen stellen van waarom wil je al deze vragen stellen? Dat mensen soms ook denken, oh ja, ja misschien kan er ook wel wat uit. Uh, een beetje balans zoeken tussen de lengte van de vragenlijst en waarom wil je het vragen? heeft natuurlijk ook met het doel te maken waar Sef dan aan refereerde. Waarom heb je dit allemaal nodig? Um, is het echt voor de behandeling zelf of... Uh, he, kan je ook dingen wel weglaten, want dat kan je in een gesprek gewoon checken of... Uh, nou, op die manier. Uh, dus daar is het een beetje naar zoeken naar de balans, van wat heeft iemand nodig... en wat is belangrijk om in te vullen en waar moet de patiënt een antwoord op geven? Um, en ook, uh, wat ga je inderdaad ook met de gegevens doen? Is het inderdaad om te vergelijken of is het echt om een behandelplan op te stellen of wat dan ook? En dan uh, zie je wel dat je makkelijker ook aan de vragenlijst kan komen, want... Er wordt natuurlijk wel gezegd, deze vraag is gevalideerd, maar het is altijd goed om na te gaan voor, wat, voor wie is die dan gevalideerd en vaak niet voor deze groepen. Uh, plus validaties in die zin in de praktijk natuurlijk wat minder belangrijk als het echt puur gaat om behandeluitkomsten te genereren voor de patiënt zelf. Dus als je het echt ja. wil kijken welke behandeling gaan wij inzetten. Ja. Uh, en daar, uh, ja, dat is goed om, om dat ook wel een beetje scherp te stellen met elkaar. In gesprek te gaan en soms compromissen ja. sluiten en wel echt kijken naar deze groep, want het is een hele grote groep ja. uh, die ja. buiten de boot valt, um, geen goede zorg krijgt of in de cijfers niet uh, vertegenwoordigd ja. uh, is eigenlijk. Ja, okay. ja zeker. Ja. Dank um, Hester. Ik kijk even of ik luister even naar Gudule. Er zijn er vragen in de chat die je nog niet hebt kunnen beantwoorden of die je voor wil leggen aan Hester uh, Gudule? Um, er, is een, uh, er zijn een aantal vragen over onderzoeksmethodes, die hebben Jennifer en ik allemaal beantwoord, maar er is één vraag van uh, iemand en die zegt, wanneer ik een vragenlijst verbaal af zou nemen, is er dan een verhoogd risico op sociaal wenselijke antwoorden als je dat verbaal doet dus bij iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden of is het risico vergelijkbaar bij alle doelgroepen ongeacht geletterdheid? Oh. <laughs> uh, ik zou bijna zeggen dat het misschien vergelijkbaar is bij alle groepen als je een verbouw afneemt. Uh, ik denk dat het misschien ook nog wel uitvalt wie het afneemt. Is het een bekende zorgverlener of niet? Uh, ik moet zeggen dat dat niet helemaal mijn expertise is of daar uh, verschil in zit. Uh, aan de andere kant denk ik wel, als iemand het voorleest, dat dat al heel, dat zeker mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dat heel vaak heel fijn vinden. Dat zie je ook bij digitale vragenlijsten als er een voorleesfunctie op zit, uh, dat mensen dat heel prettig vinden uh, en het daardoor ook beter begrijpen wat er gevraagd wordt. Dus als het gewoon voorgelezen wordt, dan denk ik dat dat uh, prima kan. Uh, maar nogmaals, ja, ik durf dat niet helemaal te zeker te zeggen. Ik weet niet of uh, jij de andere ervaringen hebt geduurd. Ja, mijn antwoord zou ook zijn dat het vergelijkbaar is um, en dat um, je op deze manier wel sneller ziet of iemand een, een vraag wel of niet begrijpt, ja. Ja, doordat je aan, aan allerlei signalen opvangt wordt niet begrepen. Um, er is nog een andere vraag die zegt het vangen van internationale vragenlijsten is natuurlijk iets wat wij ook voortdurend terug horen Hester, dat je het niet simpeler mag vertalen, zegt deze persoon. Daar zijn wij het niet mee eens, trouwens. Want dan is het geen officiële internationale vragenlijst meer. En deze persoon zegt ook... Uh, valideren... Uh, als je vragen schrapt voor een patiëntengroep, ja, dan is de vragenlijst niet meer... ook niet meer afgenomen zoals die afgenomen moet worden. En dan is de vraag... Moet je dan standaard iemand op de poli inzetten die helpt met vragenlijsten afnemen? Uh, nou, als je echt wil vasthouden aan ingewikkelde vragenlijsten, dan is het denk ik heel fijn dat je iemand hebt op de polen die uh, hulp kan bieden. Uh, die er ook echt zit en uh, laagdrempelig te benaderen valt. Uh, want ik denk ook dat sommigen er nog steeds een drempel over moeten om naar die persoon toe te gaan: van kan jij mij helpen? Uh, ook een beetje hoe het is ingericht: hè. is dat heel zichtbaar of is het niet zo zichtbaar? Uh, ik weet dat er ook als vragenlijst, bijvoorbeeld via een tablet in de wachtkamer... Iedereen zit dan met een tablet, maar dan kan je zelf met oortjes in... Dan kan je kiezen of het voorgelezen wordt of niet, dus daar heb je verder niet zo heel veel last van. Uh, dat kan ook al een hulp zijn. Uh, standaard iemand, ik denk dat je het meeste hebt aan toch de vragenlijst... echt wel iets te vereenvoudigen. En ik denk dat er ook echt wel wat mogelijkheden zijn bij zo'n internationale vragenlijst. Ja, ik denk dat dat, uh, dat... dat geeft nu ook iemand anders in de chat weer. Je mag... Je kunt meer aanpassen in zo'n vraaglijst dan je denkt. Ja. En gewoon het hertalen van een vraag in makkelijker Nederlands. Ja, dat doet verder niks af aan de inhoud van de vraag. Nee, nee. En daarbij, het uh, is ook een beetje wat zefte vertelde. Je vraagt aan, een, als wij hem bijvoorbeeld gaan testen, uh, met taalambassadeurs of uh, met andere mensen. Dan vraag je toch altijd uh, in eigen woorden, waar gaat die vraag over? En dan kan je ook al heel goed weten, meet deze vraag wat je wil meten. Uh, of is de vraagstelling toch niet goed? Dus daar zit ook al een klein stukje... Zij het heel klein, maar wel al een soort check-in van of die begrijpelijk genoeg is. En of die meet wat hij moet meten. Waren dit de vragen, Guidole? Ja, dit waren de vragen. Ik ben even op zoek naar de... oorzaak van het achtergrondgeluid, maar... Uh, want daar klaagt ja. iemand over in de chat. Maar ik was het niet. Nee, dat dacht ik. ik nee. Dankjewel als ik ben, dat ik het ben, want ik zit op kantoor. Dus ik weet niet of dat het is. Dan, dankjewel uh, Gedule en dankjewel Hester voor dit uh, inleidende praatje. En dan geef ik jou nu het woord om uh, um, eigenlijk een soort overzichtpresentatie te geven. Over waar moet je allemaal op letten als je wil werken aan begrijpelijk onderzoeksmateriaal en aan begrijpelijke vragenlijsten? Ja, nou, ik ga hem even delen. Is goed te zien? Ja, prima. Okay. <laughs> uh, nou ja, uh, mijn ervaringen komen wel veel uit de zorg. Uh, hè, wat de ook al zei in de inleiding. Uh, maar de tips die ik jullie ook uh, geef, is zeker ook breder bruikbaar. Ook in wetenschappelijk onderzoek uh, met respondenten, dus niet per se met patiënten. Uh, alleen zal mijn uh, praatje wel vaak gaan over patiënten. Dus, uh, maar goed, weet dat het ook breder uh, toe te passen is. Uh, nog even in het heel kort uh, hè, waarom we hier nou uh, zitten en waarom we dit, uh, web deze webinars uh, houden. Uh, en waarom het zo belangrijk is om inclusief te zijn. Uh, is dat het toch um, nog één keer de cijfers 1 uh, op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een grote groep in Nederland is laaggeletterd. Uh, helaas uh, wordt die groep alsmaar uh, groter. Uh, um, en we weten ook uh, dat de uitkomsten van zorg uh, slechter zijn bij deze groepen. Um, en ongeveer één op de twee heeft echt moeite om eigen regie uh, te nemen. Uh, dit even als een uh, soort kader van uh, hoe belangrijk het is om toch hier uh, aandacht voor te hebben. Um, deze presentatie gaat een beetje over uh, begrijpelijke communicatie, begrijpelijke vragenlijsten. Uh, maar ik wil heel kort een paar voorbeelden geven waar het bij ons soms ook nog misgaat. Uh, en waarom het testen ook nog zo belangrijk is. Um, Zoals dit uh, voorbeeld uh, was bij collega's. Die hadden uh, samen met uh, de gemeente allemaal mooie dingen gemaakt. Uh, kom naar ons toe als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Uh, helaas kwamen er heel weinig ouders, terwijl ze het nog zo uh, begrijpelijk mogelijk hadden gemaakt. Een mooi beeldverhaal ook hadden gemaakt. Uh, weinig ouders kwamen. Uh, en waar lag het nou aan? Uh, mensen laten het woord opvoeding toch iets anders. Het uh, was een abstract begrip. Hebben wij gewoon niet uh, ook goed getest. Uh, veel verwarring met het woordje voeding. Uh, mensen hadden niet zoveel vragen over voeding. Kwamen dus daarom ook niet uh, naar het bureau toe. Het uh, is in gesprek gegaan met ouders. Hè. Waarom kwamen er nou zo weinig? Uh, en toen kwam er uit van, nou ja... Uh, je moet toch nog wat concreter zijn en geen containerbegrip gebruiken. Uh, maar het meer echt benoemen, waar gaat het over? Dus bijvoorbeeld, heeft de kind drift bij je? Of slaapt de kind niet goed? Uh, dan is het duidelijker wat je daar kan, uh, waarvoor je daar terecht kan. Uh, nog een voorbeeld van een vragenlijst. Uh, die werd uh, heel goed ingevuld. De vraag was, zou je deze operatie aanraden aan de andere? Uh, veel mensen gaven een rapportcijfer van een 8 of een 9, dus ontzettend uh, hoog gescoord. Uh, maar ze zouden het toch niet aanraden. Uh, en waarom niet? Als je doorvroeg... Uh, Bleek eigenlijk daaruit. Uh, ik ging natuurlijk niemand dat ze ook zo ziek worden en die operatie nodig hebben. Uh, dus dat is natuurlijk een hele interessante uh, om te achterhalen bij het testen ook. Uh, en nog eentje over uh, piekeren. Dat ging over het testen bij de SDQ-vragenlijst uh, vanuit de JGZ. Uh, alle jongeren die konden het goed invullen, wisten ook heel goed wat piekeren was. Niemand vond het een probleem. Uh, maar bij doorvragen, he, wat versta je er zelf onder? Uh, bleek ze toch echt een hele andere betekenis eraan te geven. Dus echt over zeuren of over irritant doen. Uh, natuurlijk niet wat wij uh, bedoelen met deze vraag. Uh, dat geeft eigenlijk een beetje het belang aan van uh, nou ja, wat, taal, wat taal doet en uh, hoe wij denken dat het iets wel uh, eenvoudig genoeg is. Uh, we hebben zelf eigenlijk uh, nou ja, door alle ervaring die we hebben opgedaan de laatste jaren. Um, um, en bezig zijn geweest met alle vragenlijsten. We uh, hebben eigenlijk het over, als we het hebben over inclusieve vragenlijst, over toegankelijkheid en over begrijpelijkheid. Uh, en wij geven aan: een vragenlijst is toegankelijk als uh, mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden ze kunnen vinden, openen en geheel kunnen invullen. Uh, en zeker dat, dat vinden en openen, dat uh, vraagt behoorlijk wat uh, aandacht. En daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Uh, en het geld. Oh dat heb ik net eentje overgeslagen. En die begrijpelijkheid... Um, gaat echt over alle niveaus van gezondheidsvaardig kunnen de belangrijkste boodschappen... begrijpen en uitleggen. En uitleggen dan vaak gewoon in eigen... woorden. Um, ja, als, het, als een tekst te moeilijk is, dan krijg je een soort gatenkaas in wat je ziet en wat je leest. Um, en ik heb hier een, een voorbeeldje van een ingewikkelde tekst vanuit een gemeente. Uh, ja, ik weet niet of jullie kunnen achterhalen waar deze tekst over gaat. Uh, maar er zitten wel wat gaten in. Uh, ja, best veel gaten eigenlijk. Ik zal jullie laten zien waar het eigenlijk over gaat. Uh, en hier zie je de rode woorden. Mensen die wat meer moeite hebben met lezen en schrijven... Um, ja, ontbreek, voor hen ontbreekt deze rode woorden. Dus je mist echt heel veel waar die tekst eigenlijk over gaat. Daarbij zijn het ook eigenlijk nog eens hele lange gezinnen. Ik zal je nog iets meer daarover vertellen, over de... taalniveaus. Um, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar eigenlijk gaat het van A1 tot C2. Uh, als we een beetje denken aan... Uh, ja, ingewikkelde brieven vanuit de Belastingdienst. Uh, die zitten vaak op uh, C1 of hoger. Uh, dan kunnen we eigenlijk zien dat 15 van de Nederlanders deze brieven aardig kunnen grijpen. Uh, maar dus echt een heel groot deel niet. Uh, daarom adviseren wij vaak uh, het liefst schrijven op A2-niveau of anders op B1 niveau Dan heb je 80 of 95 procent van je doelgroep die het uh, kan begrijpen. Uh, en in eigen woorden eigenlijk kan uitleggen. Ik heb daaronder nog even gezet. Je kan ook op A1, maar dat zijn zeer eenvoudige zinnen. Uh, vaak is dat wel echt een hele lastige in binnen de gezondheidszorg of binnen wetenschappelijk onderzoek. Uh, om daar goede vragen voor op te stellen. Uh, dat zou ik dan wel eerder mondeling gaan doen. Uh, maar A2 of B1 niveau kan je echt uh, hele goede vragenlijsten maken of uh, begrijpelijk voorlichtingsmateriaal of onderzoeksmateriaal. Uh, alles onder A1 dat zijn echt losse, losse woordjes. Um, hier een beetje om inzicht te geven als je niveau A1 zit, A2, dus dat is helemaal links uh, wat ik net liet zien. Uh, hè, en niveau A1 dat is een heel kort zinnetje, hoort de muziek van de buren. A2 kan je iets meer doen, maar het zijn nog steeds korte zinnetjes met uh, onder elkaar. Uh, om het ook een beetje overzichtelijker te houden. Uh, als we datzelfde vraag willen stellen op B1 en B2 niveau... Uh, zeker op B1, dan zie je al best wel dat je behoorlijke zinnen kunt stellen. Uh, en dat je ook wat meer kan vragen. Meer woorden kan gebruiken in een zin. Uh, maar nog steeds hebben we wel de zinnen netjes onder elkaar uh, gezet. Uh, ook omdat dat makkelijker te lezen is. Dus niet zinnen doorschrijven op de regel, maar onder elkaar. Uh, B2 is natuurlijk al weer iets meer, uh, meer mogelijk. Um, gelukkig is er wel nu steeds meer dat mensen organisaties in Nederland een website bijvoorbeeld op B1 niveau willen hebben. Uh, dat is natuurlijk wel heel fijn. Dan kan 80% het uh, goed begrijpen. En dit is als we dezelfde vraag op C1 en C2 niveau zetten. Nou, vooral C2, <laughs> zo'n enorm verhaal, maar je vraagt eigenlijk hetzelfde. Um, ik denk dat heel veel mensen B1 ook al heel fijn vinden om te lezen en daar prima antwoord op kunnen geven. We hebben eigenlijk door onze ervaringen... een aantal soort aandachtspunten... samengesteld uit. We hebben veel... vragenlijsten hertaald en vereenvoudigd. En daar is eigenlijk een soort gemene delen uitgekomen... met verschillende collega's die dat gedaan die hebben. Het hebben allemaal bij elkaar gelegd. Van hé, nee, wat komen we nou toch veel tegen? Ehm, en... Dat er komen eigenlijk vijf... Een uh, soort hoofdcategorieën uit, die ik even kort uh, door zal lopen. Uh, de eerste is eigenlijk het doel van de vragenlijst en de structies. Daar begon Sefde ook mee. Hè. Als het niet duidelijk is waarom jij een vragenlijst moet invullen... Uh, ja, waarom vul je dat dan in en wat gebeurt er dan mee? Dat roept heel veel vragen op. Uh, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf ook heeft. Uh, het is fijn om te weten, is het voor mijn eigen behandeling? Of doe ik mee aan wetenschappelijk onderzoek? En wat gebeurt er dan mee? Uh, maar ook, uh, waar kan ik hulp vragen? Uh, mensen vinden het vaak fijn om te weten, al is het als een soort geruststelling... van stel dat het niet lukt, of stel dat ik het niet begrijp, of stel dat ik online bijvoorbeeld digitale vragenlijst vastloop... Uh, wie kan ik bellen? En krijg ik dan gelijk iemand aan de lijn of waar kan ik naartoe? En er zal... niet heel veel gebruik van gemaakt worden, maar het geeft wel een soort geruststelling. Uh, uh, toestemmingsformulieren, ook heel belangrijk. Daar kom ik zo nog even op terug met een paar voorbeelden. Het uh, tweede categorie die we eigenlijk een beetje zo hebben ontdekt, is echt het ontwikkelen van de begrijpelijke vragenlijsten. Uh, daar gaat het zo dus vitaal niveau, waar we het net al over hadden. Maar ook afkortingen, vaktaal is erg belangrijk om dat uh, zoveel mogelijk achterwege te laten. Uh, korte zinnen, uh, maak het ook concreet. Uh, dus als het echt gaat over um, dagelijkse bezigheden, is soms al best wel lastig. Uh, maar maak het gewoon wat concreter. Bijvoorbeeld over werk of over boodschappen doen. Of, uh, nee, in ieder geval dat mensen een beetje begrijpen wat je ermee bedoelt. Uh, ook zeggen wij altijd, vermijd stellingen zoveel mogelijk. Uh, mensen nemen het vaak als waarheid aan. Vinden het dan ook lastig om uh, te beantwoorden. Uh, dus maak er gewoon een concrete, concrete vraag van. Uh, dan komt het onderdeel uh, antwoordcategorieën. Uh, daar gaat uh, vaak wat mis. Dat is vaak voor mensen best een ingewikkeld uh, gebeuren. Uh, zeker als we kijken naar antwoordschalen. Uh, als het een uh, soort matrix is... Uh, is het helemaal ingewikkeld. Dat vraagt ook wat van je schoolse vaardigheden. Uh, bij deze groepen zie je vaak dat ze dat wat minder hebben ontwikkeld. Uh, en is een, is een, een soort of een matrix invullen... is voor hen wat ingewikkelder. Helemaal als alleen maar bovenaan de antwoorden... categorieën genoemd wordt en jij zit ergens bij vraag 39... en dan moet je elke keer naar boven kijken wat was het ook alweer. Uh, maakt het onnodig uh, moeilijk. Ik heb rechts ook een voorbeeldje gezet van een antwoordschaal met heel veel opties. Uh, geheel geen last, erg weinig last, een beetje last, redelijk wat last. Uh, ja, wat zijn de nuances? Wat, wat vul je in als jij wel wat last hebt? maar wat, ja, Ik zou dan ook niet zo goed weten, wat moet ik nou, waar zit ik? Wat moet ik invullen? Ik heb gewoon last. Of ik heb geen last. Uh, wij adviseren dan eigenlijk vaak uh, het liefst drie antwoordopties. Uh, maar ook zou het schelen als je... Toch antwoordschaal onder de... vragen stelt. Um, dus ook in de layout is dat eigenlijk best wel een... Uh, een belangrijke. Uh, kijk ook naar de antwoordopties... ook naar het taalniveau, want... we zien soms wel eens dat we de... vragen kunnen vereenvoudigen. Uh, maar dan blijven de antwoordopties nog heel erg... ingewikkeld. Um, dus kijk of je daar ook... Um, ja, besteed daar ook veel... aandacht aan, want daar gaat het vaak wat mis. Um, en we hebben ook wel alternatieven die je... kan doen in plaats van in zo'n matrix invullen... of onder de vraag. Kan je ook met uh, andere voorbeelden soms beter uit de voeten. Uh, daar komt er komt ook nog een voorbeeld van. Um, Vormgeving wordt een klein beetje uh, gezegd. Um, houd het overzichtelijk. Ga hem niet uh, leuker maken dan nodig is. Um, belangrijk is gewoon dat het overzichtelijk blijft. Dus een uh, duidelijk lettertype. Um, en lengtevraaglijst is een hele belangrijke. Uh, wij adviseren vaak 20 vragen is eigenlijk wel een beetje het maximum. Uh, mensen doen daar toch al wat langer over als je wat meer moeite hebt met lezen en schrijven. Um, en daarbij uh, ja, wordt de concentratie ook steeds, uh, steeds minder. Dus als jij een hele lange vragenlijst hebt... Uh, ten eerste is het vaak niet helemaal nodig. Uh, Kijk goed, wat wil je nou echt weten van die persoon? En denk niet, oh, ik doe deze vraag er ook nog maar even bij, want dan heb ik dat ook nog. Uh, voor patiënten die proberen dat allemaal serieus in te vullen. Uh, en doen daar dus gewoon heel erg lang over. Ik sprak laatst ook een taal, ze dus, zei dus, ja, ik heb daar de hele avond op gezeten. Uh, hè, waarvan iemand zegt, dat uh, voel je thuis wel even in, 20 minuten en je bent klaar. Maar deze mevrouw had gewoon de hele avond daar haar hoofd over gebroken. Dus, um, nou ja, goed om je te realiseren. Uh, digitaal papier. Uh, wij zeggen, ja, bied het beide aan en vraag wat de patiënt het liefste heeft. Uh, de een vindt digitaal heel fijn om de voorleesfunctie aan te zetten. Of uh, hè, vindt het uh, prettiger. En de ander zegt, nee, ik heb liever papier, dan heb ik overzicht. Dan weet ik waar ik ben en dan kan ik het nog even wegleggen en dan weer pakken. Um, dus dat is eigenlijk het meeste. Je hebt de hoogste respons als uh, mensen kunnen kiezen. Um, een andere is natuurlijk het testen en het valideren. Seft heeft al uitgebreid gesproken over dat testen. Um, maar ik wil het echt nog wel een keer benadrukken, want ik vind het zo ongelooflijk belangrijk. Je haalt er zoveel uit... Um, wat, wat begrijpelijk is uh, en toegankelijk is. Dus ook als je een digitale vragenlijst... probeer het ook in, de, in die setting ook te testen met jouw testpersonen. Um, ja, en valideren... Dan ga ik even door naar de volgende. Uh, dat is gewoon echt een dilemma. Ik uh, snap heel goed over die validatie. Uh, tegelijkertijd denk ik soms is het niet altijd nodig of zijn er echt wel wat mogelijkheden. Uh, en het liefst zoek ik ook gezamenlijk naar compromissen. Wat is wel mogelijk en wat is niet uh, mogelijk. Um, we hebben wel een keer ook een vraaglijst um, vanuit een ziekenhuis vereenvoudigd. Daar liepen de artsen echt tegen aan. Wij missen gewoon een derde van onze patiëntenpopulatie. Dus wij gaan hem vereenvoudigen zodat we hem ook echt kunnen gebruiken bij de behandeling. Uh, ja, dan is die niet te vergelijken met andere ziekenhuizen. Um, maar zij zeiden: ja, wij hebben echt dit nu nodig voor onze eigen patiëntenpopulatie. Um, en ik denk dat het echt goed is om daar... verder in de toekomst ook over na te denken om... Vragenlijsten toch verder te gaan valideren, ook die voor iedereen begrijpelijk is. Um, ja, en leg een vereenvoudigde vragenlijst op voor aan ontwikkelaars. Um, Kijken hoe die daarop, uh, he, wat, wat we daarmee kunnen doen, of dat we toch een nieuw validatietraject daarvoor uh, kunnen opzetten. Um, en onlangs kreeg ik ook nog een uh, artikel, he, dat er eigenlijk niet zoveel verschil is in uitkomstmaten als je kijkt naar de antwoordopties. Vaak wordt er heel erg vastgehouden aan die vijfpunt-schaal. Uh, maar dit onderzoek, wat er de link van staat, die gaf aan dat je bij een driepunt schaal eigenlijk dezelfde uitkomst laten, of uitkomsten hebt. Uh, omdat zeker mensen die moeite hebben met lezen, uh, vaak de twee uiterste kiezen of de middelste. En eigenlijk nooit die, die nummer twee of nummer vier kiezen, zeg maar echt die nuance. Uh, dus dat vond ik wel een interessant uh, gegeven. Uh, ja, ook een belangrijke denk ik. Dit is bijvoorbeeld uit de praktijk van een vragenlijst uh, die ik met een aantal taalmestudeurs ook heb getest. Uh, bij deze zie je eigenlijk dat er uh, heel veel uh, antwoordmogelijkheden zijn. Waar dat rode cirkeltje staat, ja, er staat niet eens een naam. Dus mensen snapten echt helemaal niet wat ze met die bolletjes aan moesten. Uh, uh, degene die naast me zat, die zei, ik vul alles in het midden aan, want ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Uh, het is dat je naast me zit, anders had ik hem al lang dicht gedaan en had ik hem niet verder ingevuld. Um, die, ja, die, vond, die vond het echt ingewikkeld en die had er eigenlijk ook niet zo zin meer in. Um, aan de rechterkant een hele lange vraag. Die sloeg dat eigenlijk over en begon, maar bij die hokjes, toen vroeg ik ook: Wat ben je nou aan het doen? Ze zei: Ja, ik kijk gewoon even. Ik, ja, ik heb dat allemaal niet gelezen. Er staan te veel moeilijke woorden in. Zo'n lange zin. Uh, ja, dat begrijp ik gewoon niet. Uh, dus zo werd dan een vragenlijst ingevuld. En hierop werd wel een behandeling uh, gebaseerd. Dit uh, is een, voor een leuk voorbeeld ook vanuit de, uit de, van de, van de PREM. wel uh, weer in de zorg, in de eerste lijn. Uh, daar kwam ook een vraag vanuit de praktijk. Die wilden ook graag dat uh, alle patiënten in de praktijk het gingen invullen. Die miste ook een grote groep patiënten. Uh, die hebben we vereenvoudigd. Uh, daar zijn we nu over in gesprek, want er blijken meer zorggroepen dit heel graag te willen gebruiken. Uh, en hier gaan we echt kijken van, uh, moet die gevalideerd worden of niet? Op dit moment zeggen heel veel organisaties die erbij betrokken zijn, zoals in één van, nou, ik weet eigenlijk niet of het gevalideerd moet zijn. We missen nu deze groep, we willen graag dat ze dit gaan invullen. Um, waar het hierin misging, uh, was nog niet eens zozeer de hele moeilijke vraagstelling, maar wel... hoe de antwoordopties en de opmaak in elkaar steekt. Uh, hier zie je weer vijf antwoordcategorieën. Uh, ergens bovenaan staat wat het betekent. Um, dat was voor mensen lastig, dus wij hebben hem uh, rechtsziet direct onder de vraag gezet met ja, soms nee. Uh, en het is nu ook zo dat als je nee aanklikt... Uh, dan kom je pas bij de volgende vraag. Klik je ja aan, zie je de volgende vraag niet. Uh, dus ook daarin zie je dat je qua toegankelijkheid... Uh, nou ja, best wel wat kan doen. Uh, dit zijn nog een paar voorbeelden. Uh, met moeilijke en makkelijkere instructies. Uh, die smileys, dat wordt beter begrepen dan uh, als je zegt helemaal oneens of oneens. Uh, een schuifmechanisme, dat was eigenlijk weer heel ingewikkeld. Zeker omdat zowel links als rechts een soort... Uh, uh, stelling staat... Uh, die ook niet gelijk zijn. Uh, dat wordt heel erg moeilijk. Uh, op basis van al deze gegevens uh, heb ik samen met collega's ook een sneltestvraaglijst ontwikkeld... Uh, waar ook wat meer uitleg uh, staat. Deze kunnen jullie ook vinden op onze, uh, op onze website, de link staat daaronder. Um, waarin je zelf een beetje kan scoren van als je je vraaglijst doorloopt, maar ook als je hem gaat ontwikkelen. of je wil graag vraaglijsten met elkaar vergelijken. Uh, dat je kan kijken hè, welke kan ik nou het beste inzetten voor mijn respondenten. Uh, dat je een beetje kan scoren van uh, scoort deze nou overwegend groen of oranje. Uh, dan is die misschien best wel oké, okay, maar heb je echt heel veel rood, dan uh, spreekt voor zich. Kijk nog eens goed van hè, wat, wat kan ik hier aan veranderen. Um, waarbij wij niet echt een weging aan hebben gegeven. Uh, maar taalniveau en antwoordopties, die springen er eigenlijk wel uit met hoe belangrijk die zijn. Uh, dan hebben we nog de, de patiëntenformulieren en de toestemmingsformulieren. Uh, uh, deze zijn ook uh, bij het Radboud langsgegaan en uh, goedgekeurd. Uh, met MTC. dus uh, het kan wel om gebruikelijke formulieren te gebruiken. Uh, er stond uh, pas geleden nog een mooie column van Marcel Levy ook in Medisch Contact. Uh, die ook aangeeft uh, um, dat uh, volgens mij waren het buren of zoiets die twaalf kantjes of wat ik voor meer een soort indektaal kregen over allerlei uh, mogelijke uh, bijwerkingen uh, van medicatie. Um, nou ja, uh, onbegrijpelijk. Terwijl deze mensen die waren niet eens laaggeletterd. Hij zegt ook: de helft van de mensen in Nederland, en dan gaat het niet over laaggeletterden, die begrijpen vaak die hele uh, patiënteninformatieformulieren of toestemmingsformulieren niet. Uh, dus dat zou toch echt wel wat begrijpelijker mogen. Uh, en zeker als je ook wil dat mensen mee gaan doen. Uh, als mensen het niet goed begrijpen, dan mis je ook gewoon weer echt een groot deel van je onderzoekspopulatie. Uh, uh, dit is een alternatief om uh, wat meer uit te leggen of om, om, om uh, respondenten te werven. Uh, een collega van mij heeft dit gemaakt, een heel mooi uh, beeldverhaal. Uh, waarin je ook wat meer uh, te weten komt over wat is dan eigenlijk uh, onderzoek als je daarin meedoet en waarom wordt het eigenlijk opgenomen. En uh, wat betekent eigenlijk anoniem? Als je anoniem meedoet, wat houdt dat in? Uh, dit is een uh, mooi beeldverhaal in uh, eenvoudige taal, uh, om mensen mee te laten doen ook aan je onderzoek en uit te leggen. Dit is nog een voorbeeld van een toestemmingsformulier. Uh, deze zijn ook te vinden op onze, onze website. Uh, die kunnen jullie gewoon gebruiken en uh, nou ja, aanpassen voor je eigen onderzoek. En dit zijn nog andere tools. Er staat nog een, uh, ook een artikel op onze website en op de... pagina over inclusief onderzoek over duidelijke vragenlijsten. Uh, waar moet je op letten? Uh, en verder hebben we natuurlijk ook nog de checklist toegankelijke informatie uh, die je ook kan uh, gebruiken hierbij. Uh, ja, dit heb ik net al gezegd. Onze... website. Um, ja. Dit was het eigenlijk. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Uh, nou, ik heb met uh, dansende vingers uh, allerlei vragen zitten te beantwoorden. Um, er zijn een aantal vragen gesteld over het betrekken van, um, uh, van mensen bij het, het ontwikkelen van dit soort uh, materialen. Kun je daar nog iets over toelichten, uh, Hester? Dus bijvoorbeeld het betrekken van uh, patiënten of het betrekken van... Uh, kinderen of hun ouders bij het ontwikkelen van... materiaal dat gericht is op die doelgroep. Kun je daar uh, iets over zeggen? Uh, ja, wat wij vaak doen in ontwikkeling van materiaal... Um, maar ook het testen is dat je het test met de doelgroep voor wie het is. Um, hè, dus als het inderdaad voor ouders is, dan is het belangrijk om die ouders daarbij te betrekken. Uh, als het een vragenlijst is, uh, dan is het ook goed om bij de doelgroep te testen waarvoor de vragenlijst ook bedoeld is. Um, wat wij ook doen met materiaal... Um, is soms ook wel de zorgverleners... ook erbij te betrekken. Want zij moeten het vaak gebruiken... of inzetten. Uh, dus beide zijn heel erg belangrijk. Wil je dat het goed gebruikt gaat worden? Um, ja, ja, ik denk... Ik, ja, dat, dat is zo ontzettend belangrijk en het klinkt soms wel als een open deur. En toch wordt het uh, heel vaak nog niet gedaan. Uh, maar ook bij, bijvoorbeeld bij een vragenlijst is het soms ook belangrijk... om patiënten in te zetten. Um, er wordt nu van alles gevraagd, maar soms is het ook... Uh, belangrijk om te weten wat wil de patiënt graag weten en misschien moet dat ook in de vragenlijst komen. Om daar zelf ook over na te denken. Ja. Um, ik zat zelf te denken, Hester, misschien is het interessant om heel even kort te schetsen hoe je uh, patiënten hebt betrokken en zorgverleners hebt betrokken bij de ontwikkeling van je handboek diabetes. Dat, is, dat gaat niet per se over vragenlijsten, maar wel over begrijpelijk informatiemateriaal. Ja. Um, ja, bij het ontwikkelen van begrijpelijk materiaal uh, voor diabetes... hebben wij een aantal uh, huisartspraktijken betrokken. Um, en met name de, de praktijkondersteuning van de huisarts uh, was daarbij betrokken. En bij alle praktijken hebben wij gevraagd om een aantal patiënten, om met een aantal patiënten... die moeite met lezen en schrijven, om daarmee in gesprek te gaan. Um, uh, dat is ook gelukt. Patiënten uh, die vonden dat ook leuk om daaraan mee te doen. En hen hebben steeds gevraagd, als wij nou materiaal ontwikkelen over jouw ziekte... Wat vind jij nou belangrijk wat daarin komt? Um, en zo hebben wij ze er steeds bij betrokken. Dus als we iets hadden gemaakt hebben we het ook weer bij hen neergelegd van... Um, ja, is dit moeilijk of is dit makkelijk? Um, zijn deze plaatjes duidelijk? Wat staat er op? Uh, en datzelfde hebben we ook met de zorgverleners uh, gedaan. Uh, om uiteindelijk tot een resultaat te komen waar iedereen uh, tevreden mee is. Het klinkt nu heel eenvoudig. Um, dat is het ook weer niet. Je bent er ook wel tijd mee kwijt. Maar het levert ook heel veel op en ook heel veel inzichten op. Ja. Ja. Um... Er is nog, dat was al wat eerder, kwam er een vraag van, wat, wat vinden mensen met een lager taalniveau er nou van, als ze een, eenvoudig te begrijpen materiaal aangeboden krijgen? Um, ja, die zijn er heel blij mee. Uh, zeker ook bij, uh, toen dat diabetesmateriaal klaar was, zijn we nog breder gaan testen. Dus niet bij de mensen die het bij de ontwikkeling betrokken waren, maar ook voor taalmastudeurs. Uh, we hebben het ook nog op een ROC uh, getest uh, bij heel veel uh, um, cursisten. Uh, bij heel veel zag je een kortje vallen dat ze zeiden, oh, dus mijn opa had dit of daarom uh, um, heb ik deze klachten, waren ook uh, taalstudies die zeiden van, oh, maar misschien heb ik dan ook wat diabetes, want ik heb hier en hier last van, of die diabetes hadden en uh, nu eindelijk begrepen wat ze hebben. Dus mensen zijn ook al erg geïnteresseerd uh, in het materiaal. En vind het heel fijn dat, dat ze iets hebben wat ze zelf uh, goed kunnen lezen en begrijpen. En niet aan iemand anders om hulp hoeven te vragen. Ja, dankjewel. Um, eens even kijken, heb ik nog een andere leuke vraag? Volgens mij heb ik we het meeste wel beantwoord in de chat. Um, misschien is het leuk als je dat wilt doen Hester. Um, ik heb in de chat een aantal mensen het antwoord. Nou ga eens kijken bij de PLA methode. Um, zou je daar misschien nog iets over kunnen zeggen? Uh, <laughs> ik moet even iets terug. Ik denk misschien is Tessa daar iets beter in, omdat... Uh, <laughs> die gebruikte ik denk ik vaker, maar het is een hele uh, mooie methode om uh, met elkaar tot ook een soort overeenkomst te komen over... Uh, in onderzoek ook uh, wat er gedaan moet worden en op welke manier het gedaan moet worden, of wat er uh, ontwikkeld moet worden of wat erin moet komen te staan. Um, maar Tessa, ik denk dat jij het nog iets beter kan uh, toelichten. Ja, zeker. Uh, ja, uh, PLA dat staat voor Participatory Learning and Action. En dat is een, een onderzoeksmethode waar, ja, die je kan inzetten om uh, nou, met, met mensen he, vanuit verschillende... Aardige manier uh, ja, onderzoek te doen met elkaar. Er zijn heel veel verschillende technieken. Um, ja, om, om eigenlijk uh, ja, op een gelijkwaardige manier met elkaar onderzoek te doen. Uh, wat je vooral ziet is uh, bijvoorbeeld een flexibele brainstorm, waarin je dus eigenlijk al, iedereen, dus zowel mensen die laaggeletterd zijn als de artsen, als nou ja, verschillende stakeholders met elkaar op zoek kunnen gaan uh, naar antwoorden. Dus het is een hele participatieve onderzoeksmethode. Ja, en het leuke is daarin ook dat je daar heel veel met plaatjes enzovoort kan werken. Dus dat je niet met, uh, nou ja, wat je wel vaak ziet met post-its en iedereen schrijft wat op en dat het weer heel talig wordt. Uh, ja. Maar juist ook heel visueel, waardoor iedereen gewoon mee kan doen en iedereen ook ja, hetzelfde daarin is. En het is een bepaalde houding die je hebt als onderzoeker. Hè? Je vraagt niemand om te schrijven. Het gaat gewoon echt vanuit de groep... Uh... Zelf, hè. Wie, wie, wie, mee, wie wil bijdragen en, en wie kan bijdragen, die, die helpt mee om, uh, om, om, om tot een mooie, mooie onderzoeksuitkomsten uh, nou ja, te komen. Uh, en inderdaad wat, uh, wat Hester zegt, het is ontzettend belangrijk of en heel goed dat deze methode ook gewoon veel uh, um, visueel materiaal gebruikt. Tessa, ja. Ja. Ja, kun je zeggen, uh, iemand wil graag weten waar je kunt leren, hoe je PLA kunt toepassen? We geven af en toe cursussen dus... ja we geven af en toe cursussen en trainingen dus um, um, via ons Onder andere. ja ik, ik moet heel erg zeggen dat ik uh, niet precies weet wie, wie allemaal trainingen daarin geeft misschien even een kwestie van uh, van googlen even zoeken. Ja. om het aanbod uh, inderdaad maar in op, ieder uh... geval vanuit ons ja. Ja, ja. ja en dan wordt die aangekondigd op onze pagina trainingen um, dus ja, houd onze website in de gaten. Ja. Um, de, er was nog een vraag aangekondigd, maar die heb ik nog niet binnengekregen. Dus dan moeten we dan nog eventjes... Uh... Oh, wacht, daar komt ie. Um, hier zegt iemand, we hebben een tijd geleden geworsteld met een boodschap op A1-niveau. Naar mijn idee werd het op een gegeven moment te simpel. En daardoor was ik bang dat onze doelgroep dit belerend op zou vatten. Um, nou, Hester... Ik denk dat jij daar uh, wel iets over kunt zeggen. Uh, ja, dat zeg ik ook weer op. Uh, test het vooral en uh, kijk wat de reactie is van mensen. Uh, ik denk niet dat het te snel uh, te belerend overkomt. Uh, zijn vaak ook een beetje je eigen aannames. Uh, ik weet dat ik helemaal in het begin dacht ik ook, dacht oh is het niet te simpel of zouden ze het niet te kinderachtig vinden. Maar ik heb het nog nooit, nooit teruggehoord. Mensen zijn juist heel erg blij als het begrijpelijk is. Uh, en ik moet zeggen, ik sprak laatst ook nog een praktijkondersteuner. en we hebben daar een soort gesprekskaart gemaakt. Uh, zij gebruikt hem echt bij alle patiënten. Maakt niet uit of je laag, hoog, opgeleid of waar je vandaan komt. Ze zei, ik, heb hem, ik gebruik hem altijd. En zij heeft nu in twee jaar één keer gehoord dat iemand zei, dat ga ik niet doen, want dat vind ik te kinderachtig. Dus ik denk dat het uh, altijd de moeite waard is om het uit te proberen en het is ook een beetje hoe je zelf daarmee uh, mee omgaat. Had je nog vragen vragen en, uh... oh, nee, ik een heb, uh... vraag, Nee, ik heb op dit moment, staan geen vragen meer uh, in de chat. Um, Jennifer en ik zitten nog uh, allemaal tips te geven voor begrijpelijk schrijven, maar daar hoeven we jullie verder niet om te vragen, want dat kunnen we in de chat ja. wel, uh, wel af. Ja, dus uh, ja, we kunnen afsluiten ja. denk ik. Dank je wel, uh, Gedule, en dan dank je wel ook uh, Jennifer voor het uh, beheren van de chat. Uh, Hester, ook heel erg bedankt voor uh, je presentatie. En Majori en, en uh, Sefte, uiteraard ook. Um, er komt zo een evaluatieformulier in de chat. Um, nou ja, het zou in ieder geval heel fijn zijn als jullie uh, die in ieder geval kunnen, kunnen invullen. Uh, de reeks webinars is op dit moment um, klaar. Maar nou ja, gezien de animo voor deze webinar en de afgelopen twee webinars, nou ja, denk ik dat we nog heel veel te bespreken hebben en, en nog heel veel met elkaar daar ook over in gesprek kunnen gaan en kunnen blijven. Um, Um, heb je dus een idee uh, of heb je vragen, laat het dan ons vooral weten rondom dit thema, want uh, dan kijken wij hoe we in het najaar terug kunnen komen, welke thema's we eventueel nog kunnen behandelen. Uh, je kan dat ook aangeven in uh, het evaluatieformulier, als je nog vragen hebt of, of thema's waar je graag nog een verdieping op wil. Um, en dan neem ook gerust contact met ons op uh, via uh, e-mail. Um, en dan uh, laatste ding wat ik nog wil zeggen is volgens mij gewoon uh, een hele fijne middag en uh, vul alsjeblieft uh, het evaluatieformulier in en dan uh, komen we hopelijk in het najaar terug met uh, nieuwe input.